Nee, nee, niet twee. <laughs> ja, ja. Hallo, wij zijn. Oh, ready. We proberen wel. Wij zijn met één auto gekomen. Via het multiplier. Ja. Wij pakken vaak de fiets. <laughs> wij zijn allemaal vegetarisch. <laughs> ja, ik heb dus ook wel vegetarisch gezien, zo op de counter zelf. Dat zeker ook wel heel lekker uit, moet ik zeggen. Ik mm -hmm. denk gewoon in het algemeen dat uh, meer vegetarisch eten gewoon terug meer en meer in is. In het algemeen bij de jeugd en ook bij volwassenen. Dat we steeds meer aware worden van uh, de problemen. Ik denk gewoon dat deel die tendens om meer met het milieu bezig te zijn, dat gaat ga gewoon de norm worden. Ja, het gaat ook moeten. Hè. Allee, het is nu al zeker nodig, maar dat gaat erger en erger worden als er geen aandacht aan geschonken wordt. Hè. Anders uh, veroorzaakt een festival of, of een evenement meer en meer overlast en er wordt ook minder getolereerd, denk ik. Uh, als je ziet achteraf sommige festivals wat voor een puinhoop of een slachtpartij dat er eigenlijk achterblijft van afval, de, de algemene mens staat er ook minder en minder voor open en heeft er minder begrip voor. Dus ik denk dat dat iets is dat sowieso uh, zal gebeuren. dat mensen dat nu allez, gaan pushen of niet. Ik uh, je die zonnepanelen gebruiken of zo? Het is zo. Allez, het is zo. Veel zo. Uh, zou je nog één ding voor ons willen doen? Zou je jullie, jullie ecologische voetafdruk letterlijk voor ons even willen? Okay. Met plezier. Of met plezier. Yes. <laughs>